Sweeze zaling ja. een beetje. Ja, doen. ik wil heel ja. graag. Okay, ja, okay. niet te weinig. Nee, niet te niet weinig. weinig. Maar, niet Proost. te. Dat kan iets proosten. Proost. Proost. Proost. Waar proosten we eigenlijk op? Oh, ja, waar was ze dus? Proosten. Hm? Over het leven.